We hebben een hele serie gemaakt over een pony kopen, namelijk deze. Maar we hebben gemerkt bij het kopen van een paard, dus Verona, die hiernaast staat, dat het fijn is om de hele serie achter elkaar te kunnen kijken. Dus hier hebben jullie het hele koopproces. Van het moment dat je beslist wat voor pony bij jou zou passen, tot het moment dat hij daadwerkelijk bij je op stal staat. Veel plezier met kijken! Hallo! Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag gaan we het hebben over mijn nieuwe pony, de komstige. Ons Lijstje wat wij hebben voor een nieuwe pony. Nou ja, eigenlijk een soort eisenlijstje. Klinkt niet zo aardig. Maar als je op zoek gaat naar een pony is het wel verstandig om van tevoren te bedenken wat je wil. En wat je beslist niet wilt. Dus, gaan we het vandaag even over hebben wat Tessa wil. ja. En dan is het vooral handig als je zelf eventjes nadenkt over wat je wil. Wij hebben hulp van Anne Holleman. Zij is van paardentaxatie in Noord-Holland, maar doet ook aankoopgeleiding. En uh, zij uh, kijkt met ons mee en dat doet ze via een video en uh, Whatsapp, maar ook met bellen. Dat is heel erg fijn. Uh, zo kan je makkelijker kijken naar een pony die je uh, leuk lijkt. Nou, we gaan maar beginnen. Ja. Uh, eis nummer 1. Nou, ik denk dat de gezondheid is van de pony. Want bijvoorbeeld daar hebben we een paard staan, Verona, die heeft ICD. IAD. IAD, sorry. En um, als je dat niet weet weet je misschien ook niet hoe je ermee om moet gaan. En het is ook nogal best lastig. Ja. Dus daarom is het fijn om een pony uh, of paard te hebben wat uh, niets heeft of bijna niets heeft. Nou ja, bijna niks heeft. We gaan in ieder geval niet voor een pony die problemen heeft met luchtwegen of darmproblemen of wat dan ook. De verona allemaal al. <laughs> dat hebben we al. Dus we proberen uh, een gezonde pony te zoeken. Dus dat is nummer één. Nummer twee. Uh, ik denk de leeftijd. Ik denk de gangen. Oh ja, eerste gangen. Je moet drie zuivere gangen hebben: is een goede stap, een goede trap, en een goede galop. De rest daaromheen, dus tilt en uh, renglop, een galop en uitgestrekte draf en nog meer van dat soort dingen. Dat uh, is niet heel belangrijk, maar dus is minder belangrijk. Waar het om gaat om... is dat ze drie zuivere gangen heeft: ze dus niks mankeert aan haar bindjes. Ja. Oké, okay, ijs nummer drie: de lengte bedoel bedoelt Tess dus, hoor. Paarden hebben geen lengte, die hebben een schoftoogte. Ja. We gaan dan richting de 1,47. 47 uh, Een hele grote D. Nou, ja, we gaan meer richting de E dan bij de D, omdat ik nogal lange benen heb. Dus daar zijn we dan ook weer naar op zoek. Ja. En dan de volgende. Dat is de kleur, denk ik. Ja. En mij maakt de kleur niet heel veel uit. Alleen uh, de zwarte zijn bijvoorbeeld haar al afgekeurd. Omdat als het bijvoorbeeld uh, winter is en we, en we gaan dan de binnenbak rijden. Dan is het donker. En zwarte paarden paars zijn er ook donker. Dus dan moet je met heel veel belichting moet je ze dan uh, een foto of een video van kunnen maken. Want bijvoorbeeld net zoals met Bel en Verona. Die zijn dan lichter en dat is makkelijker. Te ja, ik wil niet zeggen dat we geen zwarte of bruine paarden willen. Uh, alleen is het makkelijker als we een wat lichtere kleur hebben. Dat klopt. Oké, okay, dat is de kleur nog meer? Uh, over de kleur, ja. Uh, wij vinden vosjes met een witte bles heel mooi. Ik vind palomino's persoonlijk ook heel erg mooi. Schimmeltjes, net zoals Ster, Roan. Is dus Bella een klein beetje geworden. En gewoon lichte kleurtjes vind ik altijd wel heel mooi. Oké. Okay. Alleen ze worden nogal snel vies en dat zie je heel goed. Oké, dat was de kleur. Ik weet niet of dat op, deze, op dit niveau moet in het ijzerlijstje. Maar goed, gaan we gaan verder. Ja, volgende. We, we willen sowieso een Mary. Ja, merrie. Geen hengst. Geen ruin. Want hengst dat is gewoon nee. Want we hebben merrie en dat is niet heel handig. En een ruin. Ja, ik vind Binky hartstikke aardig. Maar liever niet een merrie. Dat dus. Uh, nog de leeftijd, denk ik, is ook belangrijk. Ja, ik zit tussen de 3 en de 10 ongeveer. Ja, ik denk dat het goed is dat als je voor een D-pony gaat kijken, daar doe je meestal wat langer mee. Dat je dan voor jezelf even goed bedenkt of je het paardje of pony met pensioen wil laten gaan. Ja of nee. Een perfecte pony moet natuurlijk gewoon een perfect pensioen hebben. Net als Verona uiteindelijk een goed pensioen gaat krijgen. Maar dat is wel iets om rekening mee te houden. Omdat Tessa is nu 11. Ja. Als ze heel veel geluk heeft, kan ze tot en met de 18e uh, met deze pony doen. Dus dat zou betekenen dat ze daar uh, 7 jaar mee kan doen. En uh, ja, een pony die nu 4 is en dan 7, die verkoop je heel makkelijk, want die is 11. Maar een pony die nu 11 is en dan 18, dan moet je toch gaan denken aan pensioen. Ja, bijvoorbeeld 13 of 11, dan is, het, is die ongeveer 19, 20 en dan is die ook niet makkelijk meer te verkopen. Nou, ik denk dat je ze nog wel verkocht krijgt, maar ik vind het niet zo eerlijk om een, een wat oudere pony nog te verkopen. Omdat ik dan zoiets heb van ja... Dan moeten ze weer ergens opnieuw beginnen en dan eh, kunnen ze misschien nog wel uh, iemand verder helpen. Misschien is het zo'n pony, zulke pony zullen beslist bestaan. Maar ik denk dat de meeste pony's het veel fijner vinden om gewoon uh, naar een plekje te gaan waar ze nog kunnen blijven. Maar goed, dat denk ik. Of dat echt waar is, weet ik niet. En ik zeg ook niet dat ik nooit een wat oudere pony nog zal verkopen. Alleen ik denk het niet. Dus ik denk erover na of een pony met pensioen bij ons uh, gaat ja of nee. En voor de perfecte pony komt er gewoon een pensioen, dus dan geeft het niet. Ja. Nog andere dingen? Mm. Ja, de rassen wat ik misschien wil. Ja. Bijvoorbeeld een NRPS, een Wels, een... nieuw Nieuwforst. Misschien nog een Belgische rijpony. Dat <laughs> een uh, Duitse rijpony. Die bestaan die ook? Ja, nee, die bestaan. En Groninger! Oh, die is een paard. Dat is een paard. Maar er zijn dus uh, ook rassen die je niet wil, zoals? Ja, ik wil juist... Warmbloedige en geen koudbloedige. Dus zoals een tinker, een aflinger en een soort. Uh, ik heb niks mis met de Oplex. is hartstikke lief. Nee, het zijn gave verrassen, alleen niet wat je zoekt. Nee. Ik denk dat het goed is om erover na te denken wat voor ras je wil met hun eigen specifieke eigenschappen van het ras. En dan kijken wat bij je past. Ja, want ik wil heel graag springen. Ja, er zijn ook vast fjorden die prima kunnen springen. Ja, dat klopt. Maar daar zoeken we wel niet naar. Oké. Okay. Zijn er nog andere dingen waar je over nadenkt? Mm, ja. Ze moeten mensvriendelijk zijn. En uh, ze moeten ook naar evenementen toe kunnen. Dus dat ze daar braaf zijn. En niet dat ze daar uh, een beetje wild gaan doen. Dat vind ik niet zo fijn. Nee, ik denk dat we het over een eerlijk en braaf karakter kunnen hebben. Ze hoeven niet bomproef te zijn, maar wel eerlijk en braaf. Toch? Ja. Ja. En dan heb ik ook nog eentje. Ze moeten kunnen springen. Mm -hmm. En op buiten te kunnen. En dressuur. Dat is voor mij minder belangrijk. <laughs> nou, dat komt nog wel. Zonder dressuur geen springen. Ik hoef maar één puntje in de been te halen. Dan nog zonder vlacht. dressuur geen springen. simpel is maar. het. En de komende jaren kan het best zo zijn dat je van springen naar dressuur toe wil. En dan is het wel fijn dat je Pony dat ook kan. Kan gebeuren hoor jongens. Dan wil je gewoon dan worden. Maar dan in vrouwelijke vorm. Ja, maar dan heb je nog even een tijdje te gaan. Nou, zo denken wij dus na over de eisen voor een pony. Klinkt onaardig, maar uiteindelijk moet je er natuurlijk wel een aantal jaren mee doen. En is het wel fijn als je er goed over nagedacht hebt dus dit verzinnen wij dat is natuurlijk nog een budget waar je goed over na moet denken hoeveel wil jij je pony uitgeven en als je een pony koopt zit er een zadel bij zit er een hoofdstel bij zit er dekens bij dan kom je toch op andere prijsklasses dan dat het er allemaal niet bij zit want een zadel is gewoon duur zeker als het op maat gemaakt is dus dat zijn wel dingen om ook over na te denken Zet al je eisen gewoon op een lijstje en ga dan pas naar Pony's kijken. Ja. En anders kun je natuurlijk altijd nog even je eisenlijstje aan Anouk geven. En dan kan Anouk jou verder helpen met het zoeken naar een pony. Ja. Wij gaan vandaag naar de allereerste Pony, mijn moeder en ik. Die is in Friesland. Het is 2,5 uur rijden. En dat is super lang. Ik heb er heel veel zin in. De pony lijkt heel veel op Bel. Ze is vier jaar oud. En ik uh, ben benieuwd wat het gaat worden. Zo, we zijn in Friesland. Ja. Ja. Zijn er zijn allemaal gekke namen en ook een andere taal volgens mij. Maar ik hoop uh, dat we de pony daar waar we naar gaan kijken. Dat daar komt de eigenaar wel gewoon voor Nederlands praten. Want anders is het snel gaf. En we gaan naar jaar een 4-jarige kijken, een vosje, de naam weten we nog niet helaas. En dan ga ik op rijden, Kim en Christine zijn niet mee omdat ze vandaag iets anders ingepland hadden. En het was ook iets kort. Uh, maar de nou, partner Dat geloof ik niet. Gelopen. Ja, dat. Dus daarom zijn we gezellig met z'n tweetjes. Ja, ik ben benieuwd, we zijn er bijna. Nog drie minuten en dan ga ik jullie zo de laten zien. Wel ja, een beetje. En je voelt het ook een beetje schuldig? Ja, want ik ga ineens naar een andere pony kijken terwijl ik al een pony heb. En mijn pony gaat weg. En dat en dat. En het is niet prettig. Gemaakt en het ging best goed. We gaan en galopperen, ging het ook goed. En we hebben gemaakt, eerst keer bijgenussen, maar daarna ging het er overheen. Eerst twee keer ze. daarna ging, hadden we een balkje ernaast gelegd en toen ging het er overheen. Toen hadden we drie balkjes op elkaar gelegd, toen dus ze ook overheen. Toen een half kruisje, toen een heel kruisje, toen een stijlje. Dus we hebben gesprongen welke niet meer af. <lacht> ik heb heel lang toen met haar uitgestapt. We hebben videobeelden gemaakt en, en toen zijn we verder gegaan. Dus. Oh, oops. Sorry. Dus toen kreeg je me bijna niet meer van die pony af. Op een gegeven moment hebben er... we ja, En ze deden het hek open. Dus ik moest er wel uit. Afgestapt. Hebben we nog een keer met haar gekroekt. We hebben het peeskapjes afgedaan, het zadel afgedaan, Een borsteltje eroverheen gehad. Toen heb ik de dek op gedaan en heb ik haar naar de stal gebracht. Toen ben ik heel lang met haar blijven knuffelen. Toen zijn mijn moeder en de ba en haar baasje, zij alvast thee gaan drinken. En ik bleef al even koelen. heb Mijn spullen opgeruimd, ben ik, uh, heb ik in de auto gedaan, ben ik daar ook uh, limonade gaan drinken. En ja, zo was een beetje mijn allereerste ervaring met... Ik heb ook al mijn leren pony naam opgezocht, dat vind ik leuk. En we hadden iets van uh, Lily... Blossom. Lily Blossom. Dus Blossom van uh, de Powerpuff Girls. En dan Lily... Dat uh, weet ik niet. Dus dat hebben ze in elkaar gedaan. Dus uh, Lily Blossom, zo. Poop. En... Um, ik had eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel, net zoals ik met Bella had. Alleen deze keer was het wat anders. Omdat toen ster Sterren net dood was, toen dacht ik natuurlijk wel van hey, nu moet ik een nieuwe Pommie. En nu zit de uh, haast of de druk er niet achter van je moet een nieuwe Pommie. Nu mag je een nieuwe Pommie, want je hebt al een Pommie. Dus dat was erg fijn. En um, ze staat niet op mijn nummer 1 omdat op dit moment wel nog een soort van op mijn nummer 1 staat. En dan komt zij wel rustig aan naar boven. Als, als het lukt. Als ze mijn pony wordt, zou wel leuk zijn. Want ze is nu nog niet het allerbeste pony geworden. Omdat ik Bella natuurlijk nog heb. Maar als ze echt mijn pony zou worden. Dan denk ik dat ze op, ook op een soort van mijn nummer 1. Staan, want ik heb natuurlijk Verona en ook nog, genaamd en is niet van mij. Maar die staan ook nog op mijn nummer 1. Dus dan mag zij de gedeeltelijke, oh, sterren ook, mogen ze de gedeeltelijke nummer 1 delen. Want ik heb de speciale nummer 1, daar staat alleen sterren. En daar komt Bella ook te staan. En Verona, Heya en nu nog Bella staan nu echt op mijn plaatselijke nummer 1.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 Ja, we zijn net langs de Universiteit Utrecht gereden, dus ik ben benieuwd. Ik heb naar die pony gekeken, um, toen ik hem uit de box haalde was hij een klein beetje sloom, maar dat maakt niet uit. En heb ik gelopen naar de poetsplaats, ik heb ik hem gepoetst, toen oh, hebben we hem opgezadeld, het omgedaan en is het andere meisje gaan rijden omdat ze nogal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 Vandaag gaan we naar een bruine merrie kijken en ik heb er veel zin in. En een grappig weetje, het is van precies dezelfde fokker als van Tallinn. Tallinn de wonderpony, Pony zoek je video, maar eens op. Het is in Noord-Holland en we moeten ongeveer een anderhalf uur, uur rijden. Het is een beetje lang. maken we een video over mijn nieuwe pony. We gaan hem eindelijk bekend maken. Yay! Ik heb er super veel zin in om uh, aan jullie uh, te vertellen. Ik hoop ook dat jullie deze video leuk gaan vinden. Nou, als eerste ben ik gaan kijken naar Lily Blossom. We gebruiken andere namen voor de privacy van de eigenaar. Lily Blossom. Ik vond haar geweldig. Ze was goed in de dressier. Um, ik had een klik met haar. En dit zijn nog een paar beelden van Lily Lilybossum. Nou, dan gaan we verder met Rarity. Rarity was een uh, grijze pony. En uh, die pony die was erg leuk, maar voor iemand anders. Ik had er geen klik mee. Ik was niet echt fan van hem. Ik vond hem wel leuk en hij kon goed springen. Hij was drie jaar. Nee, zij was drie jaar. En de eerste keer ging hij door de heen. Maar de volgende keer sprong hij er gewoon overheen. Nou, dit zijn nog een paar beelden van Rarity: Starlight Climber. Ze kon goed springen. Ze was goed in dressuur. Uh, we ook, de baasjes van haar waren ook echt super lief. Dit zijn nog een paar beelden van uh, Starlight Glimmer. Rainbow Dash. Ik had gelijk een klik met haar en um, ze was goed in springen. Het dressuur was iets minder. Maar uh, ja, hier een paar korte beelden, hier een paar beelden van Rainbow Dash. En nu ga ik het spannend maken. We zijn met één van de vier ponies naar de keuring geweest. Ik heb gewoon een willekeurige worden opgezegd dat uh, jullie niet weten welke pony het wordt. We gaan nu naar de beelden van de keuring kijken. En wij ook op onze zakje staan. Maar uh, het wordt heel gekeurd. En ik vind het heel erg spannend dat het wel wat goed gekeurd wordt. Tja. Yeah. Ik ben bij Frenkie Leslie, Park Precies. En wat gaan we doen? We gaan vandaag gekeuren. Een ponykeuren voor Tessa. kan je vertellen: hartkloppingen. Hm. Jij niet? Ik, uh, nee, ik ben er ik ben vrij rustig onder. Ja. Dat, uh... Ja, voor mij is uh, een keuring is een keuring. Dat, uh, ik heb er geen uh, uh, hele spannende gevoel bij. Iedereen hoopt natuurlijk altijd dat, dat alles goed is en uh, zo niet moeten bespreken van, uh, wat, er, uh, wat de veranderingen zijn. Ja. Uh. Even heel kort, wat gaan we doen? Nou, we hebben al besproken uh, van tevoren van wat jullie doel is met de paard. Ja. Dat weet ik, ik heb, hem al, ik heb video's gezien van hem. Ik heb uh, röntgenfoto's van, uh, van andere klinieken, van, uh, van de benen al, uh, al gezien. Um, dat hebben we besproken, daar waren verder geen bemerking op. Van, ik zeg, maar ja, dat, uh, uh, daarmee kunnen we niet door laten gaan, dus dat, we gaan daar gewoon aan beginnen. Um, we beginnen dan uh, met het klinische gedeelte. Nou, tot zover hebben we het klinische gedeelte gehad, dat hebben we net besproken. Ja. We gaan verder met het beeldvorming gedeelte. Uh, we beginnen even met, met röntgenfoto's. We gaan de röntgenfoto's van de benen maken. Um, daarbij maken we de standaard set, plus een paar aanvullingen die we hier maken. Van de knie bijvoorbeeld en van achter van de kogel. Uh, als dat allemaal normaal is, als daar iets abnormaals is, dan gaan we het eerder bespreken. Is dat yeah. allemaal normaal? Wat ik natuurlijk verwacht, want ik heb de oude foto's al gezien. Ik verwacht niet dat daar heel veel eh, panden, nieuwe dingen in zitten. Uh, als dat normaal is, gaan we verder met, met, met de hals en de rug. Um, daarna zullen we die bespreken en daarna zullen we inderdaad eventjes uh, de scan van het bekken doen en even bespreken wat daar op te zien is. Oké, okay. ja? en nu gaan wij uh, het laatste onderdeel doen namelijk? De echografie. Ja. Het fijne is dat we nu met het met, met, apparaat, een nieuw apparaat, is. de eerste is een Omega van uh, S&O. En dat is eigenlijk de eerste waarmee we deze kwaliteit van beelden kunnen krijgen met een mobiel apparaat. Waarbij we dus inderdaad uh, goede bekken scans kunnen maken op locatie ik ben er erg blij mee. We hebben net uitgebreid bekeken die foto's en nu eventjes de vlucht doorheen gescold. Maar zoals ik al liet zien hebben we daar geen bemerking op waarvan ik denk dat er een onafvaardbaar of verhoogd risico zit. Dus wat dat betreft ben ik tevreden. In combinatie dus met het klinische gedeelte en met de echografie houden we dus dat hij dat in stap iets een klein beetje wijd wordt. In draf dat hij dat vrij netjes doet. Dat hij wat gespannen was met het longeren op de zachte bodem. En dat hij daardoor wat, aan de ene kant wat meer overkruist was met de scan van het bekken en de palpatie van het uh, van de rug en bekken dan heb ik eigenlijk geen bemerking van ik zeg nou ja, da daarbij verwacht ik problemen dus uh, mijns inziens verklaar ik dat uh, um, dat het gewoon nog wat wat, wat jongigheid is van het paard dus er zijn drieën of vier woorden weinig uh, nog weinig getraind weinig bespiering en daardoor mag hij inderdaad nog wat, wat foutjes op dat vlak maken um, komen we bij het laatste gedeelte ik ga het, uh, het bloedschram eventjes uh, verwerken in de vriezer doen en ik ga het formulier invullen en dan overlopen we het formulier nog eventjes. Het paspoort, dan hebben we die in deze. Dit is het bloed? Dat, ja, dus het bloed is in het centrifuge geweest. Oh, yeah. en die, al die buisjes, daar hebben we dus het serum van afgehaald. En die hebben we in andere buisjes gedaan. En nu is het gewoon hier ook neer? Nee, de rood bloedcellen hebben we eruit gehaald. Die hebben we niet nodig uh, hiervoor. Okay. Dus wat we overhouden is, is even in dat geel serum. En dit onderste? Dat is gewoon een buisje? Ja, dus okay. dat nou, die doen we hierin. Hebben we hebben de ring eraf gehaald. Als we hem nu aanraaien, kan je die nooit blokken. Um, Lopen we nog even het, het formulier na. Ja, we hebben een aftekening gedaan. Daar gaan uh, we Dan gaan we kijken naar het algemene klinisch onderzoek. En wat hebben we hebben bouwen stand geen afwijking, voedingsverstand was goed. Huid en haar dan heb ik dus een kleine opmerking dat er een kale plek onder de oksel zit. Aan de rechterzandkant. Uh, Stuurtje 1 Is nu rustig en weer behaard. Mogelijk een oude beschadiging of schip. Um, dus de conclusie: dus die heb ik in stap licht verwijken achterbenen. In draf correct. Bewegingspatroon nog passend bij een pony van deze leeftijd. Op beeldvorming geen bemerkingen, wijzen op een verhoogd risico. En samen, uh, naar mijn mening, een positief advies voor aankoop. Fantastisch. Ja. Dat is fijn. Dus, uh, Dat was een feestje. Dankjewel. Heel ja. Ja. goed gedaan. <laughs> um, dus nu is het goed gekeurd. Dus mag ze ermee naar huis. Positief raar. advies. Po oh ja. Positief advies. En... Dankjewel. Yes, mm. Tada! Tadah! Tada. Jij kaart. Hoe gaaf. Dus Tess heeft een, uh, een nieuwe pony erbij. Ja, zal jou geven dan. Jee! Hebben we nou het allemaal willen uitleggen? Ja, graag gedaan. Mensen. Nieuws. Die pony. Londië heet ze. Is goed gekeurd! Yay! Ze heet Blondie, ze is 4 jaar oud. Nou, ze is goed gekeurd! Ik ben super blij! Yay! Ik ga haar even pakken uit de weide, want ze staat op deet uh, naast ons. Ik sta ook af en toe te griepelen tot uh, Blondie, die wil de camera vrouw uh, spelen. Dus dan ga ik er maar even pakken. Hopelijk vindt ze de paraplu niet te eng. Nou ja, ik ga haar even pakken. Waar is de lijntje? Het is uh, veiliger. Hier is de camera. Ik weet niet waar jij heen loopt, maar die stad hierop gericht. Ja, perfect hoor, maar je hoeft niet verder. Is goed zo. <laughs> Blondie zit nog een beetje te kijken. Dat komt uh, door de paraplu. Maar uh, er zit er nu nog niet op. Nou, dit is Blondie. Ze, is, uh... nou, ze heet Blondie van de Marshoeve. En we zijn nog bezig met een naam. We hebben haar voor dit moment even Rainbow Dash genoemd. Maar ik zit daar nog tussen te twijfelen tussen Rainbow Dash en Miss Blondie. Net zoals Miss Melody en een uh, Mijn Lille Dus als jullie uh, misschien hier een i'tje of jullie Miss Blondie willen of Dash. En dat wordt de sportnaam, niet de echte naam, want haar echte naam is Blondie van de Marsgroepen. Ze is 4 jaar oud en ze is een NRPS. Zou ik jullie nog één bijzonder ding vertellen aan uh, deze Blondie? Ik ben haar eerste echte eigenaar, want ze is van de Fokker is naar een stal toe gekomen, heeft ze een maand gestaan en, um, oh, haar toe. en dat was eigenlijk ook niet echt haar thuis want um, ze, ze wou daar weer verkopen en toen hebben ze haar verkocht aan ah, mij we gaan nu terug um, nou we gaan nu naar huis toe met blondie en ik haal haar nu uit met een kapstok ja ja, ja I <laughs> think <laughs> Nou, het ging zelfs heel erg lastig. En er was net zo regen als dit, maar dan nog harder. En, um, dus het is niet zo makkelijk, maar het gaat nu al veel beter. Jij kan praten op het hoor. Voorzitter, Ja. Ik Ik niet. Dieren, <laughs> ...maar Nou, over, uh... Van de dierhart? de over? Nee, maar van m'n manege, of van de dierhard. <lacht> uh... Toen kwamen we op de stal aan. Ze was nogal aan het snuiven, maar het was vooral heel erg nat. We waren allemaal nat, kleddernat en het was koud. Had het gieten. och, dat wil je niet weten. Heel graag, en ik hoopte ook heel erg dat ze goed gekeurd zou worden. En dat is ze gelukkig ook. En nu staat ze hier, en dan heeft ze nu ook haar eigen boxje. En ik ben echt super blij voor haar. We gaan de klinische keuring doen bij Frenkie Leslie, Drapers. We gaan beginnen. Oh, Eens even de chip aflezen, ik hey, blondie. Nou, dan zien we dat de chip klopt. Dan gaan we alle... Dat weet je uit je hoofd? Nee, ik zie hier een nummer oh. en ik zie hier een nummer. En dat uh, komt overeen. Dus, dus klopt, klopt die. het? Ja, precies. Blondie van de Marshoeve. Zo, gaan we gaan hem even meten. Oh, maar, maar, maar, maar. Spannend, ik weet het. En dan tegenwoordig is het zo dat ze ook op elke wedstrijd nagemeten mogen worden. Het okay. is natuurlijk belangrijk voor internationale wedstrijden. Als dus je internationaal dan moet het een depot blijven. Hier is okay. je 1,48 nu. Een beetje gras hier in maan zitten. Hey. Ja. Op zich is het fijn dat hij wel wat aftekeningen heeft. Je hem dan kan makkelijker We herkenbaar. uh, hoeven niet alle kruinen op te gaan schrijven om te zeggen, nou, het is hem inderdaad. Uh... En je ziet nu alleen rechts, uh, links achter een wit voetje en een bles? Ja, ik noem het wit kroonwand vooroplopend. Oké. Okay. Dus je ziet dat die kroonwand is wit is mm -hmm. en die loopt aan de voorkant... Naar boven. ...oplopend. Um, het is ook niet geen, kijk ik heb het chipnummer en alles, dus het hoeft geen FBI tekening te zijn nu. Maar je moet wel duidelijk kunnen zeggen van ja, we weten zeker dat het gaat om, het, om de pony uit het paspoort. Even dan gaan we even hier oren voelen. Voelen of er geen ectopisch tandjes zitten. Soms zitten daar, zitten daar restantjes van een kiesje wat daar niet hoort te zitten. Oh. Kaakgericht te voelen. je oogleden, even kijken naar het derde ooglid. Nou, een mooi open traankanaal. Het traankanaaltje van het paard komt hier uit. Het is een heel klein gaatje zit daar. Ik kijk kijken of, of, of die open is. Ja. We gaan nu het stomste doen. Naar je tanden kijken. Heb je ze goed gepoetst? Ja. Dan voel ik naar wolfskiesjes. Een andere verandering op de lagen. Die moet ik niet. Dat is een klein beetje ruwer naar tevoren. Maar nou moet ik even hier pakken, Dat is ook stom. Nou, even kijken. Maar dieper. Ik kan zo een redelijke inschatting maken hè, van de situatie van de, van de kiezer. Ik kan niet zien of er helemaal achterin nog ergens eh, puntjes zitten. Kijk, als je echt goed onderzoek wil hebben van de, van de kiezer, moet je ze altijd studeren, even mondklem in doen, met een goede lamp kijken. Um, maar dat is niet standaard. Uh, kijk, als ik nu iets zie wat mij uh, enige reden geeft om dat te doen, hè, dan kunnen we dat doen, maar dat zie ik zo niet. Dan gaan we even kijken naar even strekken. Ja, Ik heb je ook fysiotherapie gestudeerd? Uh, ik heb wel de VES gedaan. De VES is een soort opleiding voor uh, dierenartsen en fysiotherapeuten die uh, meer me met rug en halzen bezig zijn. Ik heb dit namelijk nog nooit gezien, pijnkeuring. Nee. nee, je leert daar wel meer aan het voelen naar de rug en, en de hals. Wel een belangrijk onderdeel. Zeker. Kijken we kijken altijd eventjes of het bloedvat opzet of die netjes leeg loopt. Nou, dat doet hij. Je ziet hem mooi oplopen. Niet. Wel. Nee. Nee. We voelen een Daar geen pijnlijkheden op. Het schouderblad. bicep space, Schouder zelf. We gaan mijn been verder navoelen. Ribben voelen. Ja, kijk even hoeveel bewegelijkheid zit in de rug. Moet je ergens het teken van pijnlijkheid laten zien. Moet er even iets... Ja, dat zou je misschien even minder leuk vinden. Ja, ik weet het, ik weet het. Goed zo. Knie voelen. Tellerbanden, collateraalbanden. Wat voor banden? De patellabanden, banden, dus van de knieschijf. Ja. En de collateraalbanden. Dus die houdt de knie bij elkaar. Je ziet dat het kleine huidplekjes heeft. Uh, met schilfertjes. Niet heel spannend. En waar duidt dat op? Ja, het kan dat dat wel iets geschuurd heeft. Of dat wat, wat, wat, wat lichte zonnebrand is geweest. Sommige paarden zijn inderdaad heel gevoelig voor, uh, voor verbranden. Dan kan je inderdaad wel zonnebrand erop doen. Hoge factor. Of gewoon dikke witte crème. Dat kan ook gewoon uh, goed helpen. Hm, dat is keurig. Laten nou, we even kijken. We gaan het even donker maken. We gaan even naar het oog kijken. Even kijken. Je hebt daar geen spannend dokterslampje voor. Die heb ik wel, maar deze werkt net zo goed. We kijken of de cornea, dus de hoornvlies dat die gewoon mooi helder is die pupilreflex heeft, of we rare. soms zie je een beetje blauwe wazen of littekenweefsel erin. Ik zie nu dat er een haartje in zit. Zie. Die is nu weggeknipperd. Hetzelfde. Die was net te laat om te zien dat die pupil kleiner werd. Een mooie pupilreflex, mooie heldere cornea. Ja, geen, geen gekke dingen daar. Dan heb daar een dreigeflex. Was dat goed? Ja. <laughs> ja okay. Ze reageerde erop. Oké. Okay. Het is niet onder indruk. Nee. En verder uh, hebben we hier geen gekke dingen. Gaan we even luisteren. We luisteren eerst naar de hartslag. En daarna gaan we naar de long luisteren op verschillende plekken. Ja. Die soort, die soort. Ja. Gekke. Aan de andere kant. is weer naar het hart. Dan gaan we even, even de, de neus dicht houden. Je moet ze even de adem inhouden. Dan gaat ze meteen heel diep in en dan kan ik het even beter horen. Soms vindt ze het niet zo leuk trainen. Ze dus hebben even opletten dat ze geen beuk krijgt. iets stoms doen voor haar. Dan ga ik even in de keel knijpen en dan kijken we even hoe ze reageert. Het kan zijn dat ze wat hoest. Heel normaal is dat. Maar als je ervoor staat dan krijg je altijd in je. Dus een klein stapje zijn. Heel ja, goed. Heel ja. ja, goed. We mag hem even vierkant zetten, dan gaan we nog even kijken naar de stand. Even kijken naar afwijkende beenstanden. Grote verschillen tussen links en rechts. Die zien we zo niet. Je dat naar binnen en naar buiten gedraaid? Nee, een voet, ja, ook, maar met name een voeten voet en een wekere voet. Okay. Wat we wel zien is dat bij, uh, bij gebruik, met name bij hoger gebruik, dat we uh, zien dat paarden die heel ongelijke voeten hebben minder lang meegaan. Dat uh, zien we hier gelukkig niet. Dan uh, gaan we verder met het tweede gedeelte en dan gaan we over op het lopen. Je bent tevreden? Sorry? Je bent tot nu toe tevreden? Ja, nee, ik heb geen, uh, geen gekke dingen gevonden tot nu toe. Nou, helemaal goed. Ziet er allemaal niks uit. Ik ga nu stappen op het rechte lijn, wel? Ja, nou, ik wil nu de gangen zien, dus we gaan eerst naar het stappen kijken. Hij zwaait een beetje, een beetje, of lijkt dat maar zo? hij zwaait wat uit. Hij is ook vier. Oh ja. Naarmate je traint, wordt dat minder. Meestal wel. Als je meer bespiering hebt van de achterhand, krijg je meestal dat dat inderdaad stabiliseert. Het ligt wel een beetje aan in welke mate hij doet. En dat zullen we zo meteen zien met draven op zachte bodem welke maat iets het dan nog doet. Moet je even draven. Zie je dat rechter een stuk rechter draaft met ja. die stapt. En dat is normaal? Dat is normaal, okay. ja. dat ze dan meer spiergebruik hebben ofzo? Ja, en minder ruggebruik stap even een klein achtje. kijken wat hij doet, de kleine volte, wat hij normale coördinatie heeft. Dan doe ik het zelf altijd ook nog een keertje. Oké, dankjewel. We gaan even duwen de plek van de aanlichting tussenpees. En even een beetje knijpen in de pees. Nou, uh, hij dertig 30 seconden vast, dan is het erbij Een kleine minuut. Een kleine minuut, oké. Okay. Ja. Maar ik tel uit mijn hoofd, dus het is ongeveer een minuut. Achter gekruisigd wordt, het waren maar 45 uh, <lacht> seconden. Dat gebeurt hoor. <lacht> nee, joh. Want het idee is natuurlijk, je hebt, je hebt ondertussen wel zoveel ervaring dat je weet bij een bepaalde spanning van hoe een paard daarop zou kunnen reageren of moet reageren. En ook afhankelijk van de, van de leeftijd van het paard en uh, wat hij al gedaan heeft. Zo met vierjarigen die eigenlijk weinig gedaan heeft, verwacht je eigenlijk daar geen, geen gekke dingen op. Je krijgt ook absoluut geen reactie op het aanspannen van die ik ook, ook als ik er even wat meer druk op zet. Doet hij ook niet? doet daar niks op. Dat, nu wil hij gewoon eruit. Is hij juist is iets dat? anders, ja precies. En nu zijn we het tijd om, nu gaan we lopen. En dan zie je dat hij gewoon netjes wegdraaft. En dat hij iets hobbelt, dat mag. Ja, je ziet dat hij wat coördinatie mist. Het is een beetje heen en weer. Uh... Nou, ik bedoel eigenlijk met dat voorbeen dat hij tak tak doet, dat mag. Wat doe je met tak tak? Nou, dat hij uh, voordat hij wegloopt, niet gelijk in draf netjes wegloopt, maar iets, oh, ja, dat is normaal. Ja. Ja, we kijken met name naar inderdaad van die eerste van ontlastium die eerste passen. Nou, dat doet hij niet. niet dus achterbeen. Oeps. Eerst even de onderkant buigen. Dan kijken we weer, van, geeft hij een pijnreactie op. Zetten we even wat druk op de aaniging tussenpees. Ja, ook geen reactie op. Dan buigen we verder. Dan pakken we de sprong in de knie erbij. gaan hetzelfde doen. Oké, okay. we gaan even naar de andere kant. Met het raaf is op zich netjes. Je ziet dat hij een beetje kijkerig is naar het huisje. Dat hij ja. naar binnenkomt. Nee, dat niet, uh... dat mag. Ja, hoor. Zeker als je, als je vier bent. Ja. Hij is, is ontzettend braaf. Ja, dat vond ik ook. Dan was ik niet aan een vierjarige begon. Nee, even andersom. Er zijn de dingen die je nu opvallen. Uh, op zich dat hij correct draaft, alleen dat hij af en toe wat zoekend is achter. Je ziet dat hij uh, ook, ook wat kijkerig wat moeite dan, dan om de juiste uh, lengtebuiging aan te, te nemen. Hij mm -hmm. blijft naar buiten kijken natuurlijk, daarom wat buitenstelling. En daarom zie je dat hij niet, geen mooie lengtebuiging aanneemt en daardoor af en toe zie je dat hij in de war komt met zijn uh, plaatsing van zijn achterbenen. Dan moet hij af en toe wat, wat, wat compenseren. Ja, dat zie je daar, maar ik zie geen, uh, geen duik, zelfs matige kreupelheid uh, erbij. Wat hij een keertje gelop alsjeblieft. Oké. Okay. Dan <laughs> nou, springt hij overkruist, komt ook deels omdat hij natuurlijk uh, in de verkeerde stelling zit. En dan is het altijd fijn dat ik natuurlijk al die, uh, die, die videobeelden heb gezien onder yeah. het zadel. van yeah. je in, in gelopen in, uh, in draf? En, uh... Zodat je ook kan zien hoe het is als het wat meer ontspannen Precies. is allemaal. Ja, exact. Ja. Ja, anders zou ik nu vinden dat hij, dat hij achter dat zijn been af en toe wat dicht bij elkaar houdt daar. En dat hij yeah. wat moeite heeft daar om... Uh, uh, om stabiliteit een goede geloopsprong te vinden. Yeah. Soms noemen dat als ze het, het snel doen dat ze dat bunnyhoppen noemen, yeah, yeah. Ja, daarbij uh, daarachter. Ja, dat kan soms wijzen op problemen uh, bij, uh, bij SI-gevrichten of, uh, of andere problemen in het, in het dekken. Yeah. Gelukkig weet ik dus inderdaad van die video's dat, dat hij uh, onder het zaal er wel normaal geloppeert. Hier heb je natuurlijk ook veel spanning mm -hmm. dat speelt ook mee. Mag ik een keertje andersom? Komt was net met voelen van het bekken, was hij niet gevoelig. Nee. Niet gevoelig bij provocatie van het bekken. En zo meteen na het bewegen gaan we terug nog een keertje navoelen, dan, dan heeft hij bewogen en is dus het vaak wat uh, kun je er wat meer over zeggen. En dus is het eigenlijk wel heel goed dat je van tevoren video's gezien hebt. Ja. Want dit blijft een momentopname en heb je in ieder geval twee Precies. momentopnames. Maar nog een keertje terug, nog een keertje aangaloperen. Waarom vraag je dat? Omdat ik het een paar keer wil zien achter elkaar wat hij, okay. uh, wat hij doet. Je ziet dat hij hier wel in één keer uh, de goede galop kiest en goede galop houdt. Dus links is voorkeurkant. Ja, dat hij makkelijker in zijn linker lengtebuiging zit hier dan in zijn, uh, in zijn rechter. Wacht, nog een keertje andersom. Zodat hij daar na de galop even wat mispasjes had, ik heb verder niet gezien. Nog een keertje galopperen. Luister ondertussen ook naar de ademhaling. Ja. Vind je daar ook iets van? Nee, normaal. Geen hoogtonige geluiden, geen andere aangeven. Ja, ja, het is makkelijk om te zeggen van wat had ik het liefst gezien. Het liefst had ik natuurlijk gezien dat hij niet wat wijder wat werd in stap op de rechte lijn. Dat hij hier dat hij bij vlagen gewoon heel netjes loopt en dan af en toe wat zoekend wordt achter. Uh, aan de andere kant, het is een vierjarige wat dat betreft. Uh, en dat hij daar nog wat, wat, wat, wat slapper is achter. Dat, uh, dat ja, denk ik dat dat wel iets is om hem, uh, om hem te vergeven. Uh, even extra opletten naar de knie zo meteen. We maken nog even extra opdames van de knie voor achterwaartse. Uh, dat daar geen, uh, geen verrassing in zitten. Ik weet dat hier, dat hij af en toe gewoon meer gewicht zit op buitenachterbeen. weet ik meer aan dat hij. Uh, naar binnen komt, yeah. daarbij uh, dat die wat, dan dat die uh, dat er een stelselmatige onregelmatigheid in zit. Oké, okay, dankjewel. Neem hem even mee naar binnen, ga hem even naluisteren ja. en daarna doen we de harde voltussen en de rechte lijn nog een keertje op, uh, op harde bodem. Ja, daar geen gekke dingen, gaan we nog even lopen. Buiten samenvattend voor het, voor het klinische gedeelte. Um, uh, hebben we gezien dus met, met lopen, met de stap op, zacht, op de rechte lijn, dat hij daar een klein beetje wijd wordt. En dat hij inderdaad in draf dat dat, dat beter is. Dat hij, dan, dat hij dan netjes recht kan, kan draven. Geen coördinatieprobleem. Met, met de korte bochten zie je als ik hem omdraai, dat hij daar geen, geen gekke dingen laat zien. Um, op de zachte bodem uh, zie je dat hij het een beetje spannend vond, dat hij een beetje gespannen was. En ik denk dat dat inderdaad de oorzaak is dat hij gewoon vaker wat overkruist uh, springt daarbij en um, dat hij af en toe het, de, de, de gewichtplaatsing op zijn achterbenen wat, wat ongelijk is um, en met name linksom waar we daar meer, uh, meer verandering in zagen. Wat we wel eventjes doen op het eind, dat we nog eventjes naar uh, omdat hij dat doet, even naar het bekken kijken uh, okay. uh, van binnen. Um, dat plakken we dan even al vast. Verder um, ja, wat huiddingetjes, wat ik zei rond de mond, dat je wat, wat, wat, wat plekjes zag uh, daarop, dat vind ik niet belangrijk. In de, uh, achter de elleboog uh, aan de rechterkant zie je wat kale plekken, dat komt natuurlijk op, op een oude, oude schuurplek of dat het een uh, oude schimmelinfectie is, wel even iets om in de gaten te houden, maar niet meteen iets waarvan ik zeg, nee, daarmee uh, wordt de pony uh, onbruikbaar. Mijn inschatting dus van hoe het lopen is nu bij een vierjarige die dit laat zien, um, is dat er gewoon een gebrek aan, aan training en bespiering is uh, daarbij. Um, en wat, wat mij betreft zou hij daarvoor het voordeel van de twijfel krijgen okay. um, voor, dat, uh, voor het wijden worden en inderdaad die coördinatie uh, Mits die verder inderdaad op de foto's en op de, op, op de scan van het bekken wel goed is, dus, en geen, uh, geen gekke dingen laat zien. Um, gaan we dus verder met het volgende gedeelte, nemen we bloed af. Um, bloed heeft altijd even een protocol, ja. helaas, helaas is dat nodig uh, uh, tegenwoordig, dus wat we doen is dat we nemen, een aantal buisjes nemen we af, um, die doen we dan in centrifuge, daar halen we het serum halen we uit, dat serum gooien we over in andere buisjes en dat doen we in een gesielde um, case en die gaat er bij ons in de in de vriezer en die bewaren we voor zes maanden. Mocht er in de tussentijd dat er een, een, een probleem is uh, of dat je wil weten, maar, um, had hij iets? Precies, is er iets aan medicatie gegeven? Dan kunnen we dat altijd nog nakijken. Oké. Nou, Kijk, ja? okay. als ze fijne ponys haar hebben, dan zie je het niet zo erg. Nou. Ja. De naald. Ja. Ik inzoomen voor de gevoelige kijkers. Je ziet helemaal niks. Nou, je ziet dat het buisje langzaam vult. Ja, dat is waar. Het lijkt veel zo, vijf buisjes bloed, maar het is natuurlijk voor een paard echt heel weinig. Nou, tot zover hebben we het klinische gedeelte gehad, dat hebben we net besproken. Ja. Het paspoort, dan gaan we die in deze. Dit is het bloed? Pas... Ja. Dus het bloed is in het centrifuge geweest. ja? ja. Die, al die buisjes, daar hebben we dus het serum van afgehaald. En die hebben we in andere buisjes gedaan. En nu is het gewoon hier ook neer? Nee, de roodbootsel hebben we eruit gehaald. Die hebben we niet nodig uh, Oké. Okay. Wat we ook houden is, is even dat even geel uitzien. serum. En dit onderste, dat is gewoon, gewoon een buisje? Ja, precies. Dus en okay. nou, die doen we hierin. Hebben we de ring eraf gehaald. Even nu aanraaien. Dan kan je die nooit meer maken. Hoe dus die, maak je hem dan open als het misgaat? Dan breek je hem. Oh, okay. Dus je kunt hem maar één keer openmaken. Dus je kunt nooit hem eruit halen. Uh, zoals het, de, de veiligheidsmarge um, Dus Ze schrijven daar de, de, de, het nummer dus bij, uh, bij de keuring. En dan doen uh, we er een stick op. En dan uh, leggen we hem bij ons in de vriezer voor, voor zes maanden. Oké. Okay. Ik heb hier bijna. Kijk de me... Leslie, een paar En vandaag gaan we de Rutgefoto's foto's doen. Nou, tot zover hebben we het klinische gedeelte gehad dat hebben we net besproken. Ja. Gaan we gaan verder met het beeldvorming gedeelte. Uh, we beginnen we even met, met huntenfoto's. We gaan de met benen maken. Uh, Daarbij maken we de standaard set of een paar aanvullingen die we hier maken van de clinie bijvoorbeeld en de kogel. Uh, als dat allemaal normaal is, als daar iets abnormaals is, dan gaan we het eerder bespreken. Dus dat nee. normaal, dat is dat allemaal normaal? natuurlijk verwacht, want ik heb de oude foto's al gezien. Ik verwacht niet dat daar heel veel uh, oh, spannende nieuwe dingen in zitten. Uh, als het normaal is, gaan we verder met, met, met de hals en de rug. Um, daarna zullen we die bespreken en daarna zullen we inderdaad eventjes een scan van het bekken doen en even bespreken wat daar ziet. zien. Okay. Ja? Waarschijnlijk um, zal die de foto's maken het een klein beetje spannend vinden. Dus we kijken hoe dat gaat. Als je het een beetje spannend vindt, dan uh, zal het, het een klein beetje moeten serveren. Dat dus altijd de toestemming van degene die bij is. Ja, prima. Ik wil geen Ja, dat is ook gek. Ja. Ja. Nee, ik is ook gek. Ja. Oh. Nee, is ook. Ja. Ja. Ja. Ja? Dat Het Dat Dat Ja, wat neutriktie. filtRAF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 Dan kijken we zien we daar OCD-fragmentjes, zien we andere spannende dingen. Daar maak ik ook uitprojecties van. We hebben ze allemaal net al bekeken, dus ik zal ze even snel overlopen. Achter de kogel, daar fragmentjes zien, zien we ook niet. Maak altijd even een aanvullende opname. Kijk, hier, bij deze kon je mooi ertussen kijken, maar soms mis je dat, dan kan je daar fragmentjes missen tussen. Nou, verder, en de sprongende foto's, doe geen, geen spannende dingen op. Snel doorlopend. Knie. Die hadden we natuurlijk al eerder gezien. We hebben even een aanvullende opname gemaakt. Omdat soms mis je anders veranderingen. Bijvoorbeeld, uh, kies dus in de, in de condil. Die zien we niet. Aan de andere kant zien we die ook niet. Dat is dan veel mensen die schrikken altijd als ze dit zien. <laughs> Ik wou net zeggen. En met... en wat is dat ja, dan? De mensen natuurlijk een en, en Fibula zijn twee, echt twee botten. En bij het paard is dit normaal een overblijfseltje van het bot. En dan zie je vaak aparte verbindingskernen. Dus dat die niet um, uh, volledig verbeend is, maar dat daar nog ja, lijkt er een breuk in te zitten. Er zit natuurlijk wel verbinding in, maar er zit geen, uh, geen botverbinding tussen. Wat verder, prima, is. Aan de andere kant de sprong. Nou, de benen waren ze dus eigenlijk allemaal goed. We hebben naar de foto's gekeken van de hoeven. Je nee, was natuurlijk ook benieuwd naar van hoe was het met die, met die afstand van die hoeven. Nou, het ziet er allemaal netjes uit. Daar geen, geen gekke dingen. Ook aan de andere kant, namens nou, de straalbeentjes zien er gewoon verderkeurig uit, zijn we naar de rug gegaan, nou, dan zien we eerst het schoft. Hier, dit is paar mensen ook vaak van, van schrikken, maar ook hier heb je dus aparte beningskern op, op de schof. Dat is compleet normaal wat je, wat je hier ziet. Dan gaan we iets verder naar achteren toe. een keurige ruimte tussen die spinaal dus geen veranderingen. Dus dat is gewoon helemaal netjes. Dan gaan we nog verder naar achteren toe. Je blijft zien, hier zien we nog de laatste ribbogen. Nog iets verder naar achteren, ik net de een set te zien, in de bovenkant van die wervels het laatste waar je het bekken eigenlijk krijgt, waar het lastig is om er doorheen te schieten. Um, kijk naar de onderkant, waar we geen spondylose zien. Spondylose betekent dat je brugvorming krijgt aan de onderkant van die wervel. dus je wervels. Ook hier zie je dan facetgevrichten kun je daarop beoordelen en de ribbogen. Dat ziet er allemaal goed uit. En dan we naar voren waar ook bij de schouder eigenlijk komen. En dan gaan we naar de hals. En hier zie je, dit is de eerste borstwervel. Die een soort spinaaluitsteken, zodat je er bovenop zit. Dit is dan de laatste halswervel. Dan ben ik ben benieuwd naar hoe, hoe zien die facetgevrichten eruit op die plek. Het nou, ziet er allemaal netjes uit hier. Dan ik wil naar voren toe. De halswervels totdat er bij de atlas en de axis komen. Kijken we naar het achterhoofd. Het ziet er ook netjes uit. We hebben net de uitgebreid bekeken die foto's en nu even de vlucht heen gescrollt. Maar zoals we al liet zien, hebben we daar geen uh, bemerking op waarvan ik denk dat er een uh, onafvaardbaar of verhoogd uh, risico zit. Dus uh, wat dat betreft ben tevreden. En nu gaan wij uh, het laatste onderdeel doen, namelijk de echografie. En ik heb bij me Frankle Leslie een paar kiliter We gaan beginnen. Dus het gaat uh, eigenlijk om, uh, uh, wat we willen zien is eigenlijk inwendig van het, uh, het bekken. We gaan zo meteen naar binnen en dan gaan we kijken naar het bekken, vooral naar het resige verrichting, de ja, dat kun je niet van de buitenkant zien, dus dat, uh, daarom moeten we eventjes uh, even naar binnen en dan kijken we wat daar, uh, wat daar te zien is. Nu kijken we dus naar de onderkant van de wervels. En dan zien we hier eigenlijk de overgang tussen het heilige been en de laatste lendenwervel. We kunnen precies tussenin kijken, dan zien we de tussenwervelschijf, we zien het zenuwkanaal daar. Dat ziet er gewoon netjes uit, dan een beetje naar voren toe. En dan krijgen we hier de overgang tussen de... Vervels, dus de vijfde en zesde lendenwervel. Nog ietsje naar voren toe. Oh ja, dat vind ik meer dus leuk. Hier hebben we de aorta. Zijn bloed zie je daar koken. Die ziet er ook gewoon uit. Oké. Okay. We gaan vanaf weer op deze overgang. Dan gaan we opzij. Dan krijgen we hier het gevrichtje tussen de dwarsuitsteeksels. Dit is aan de linkerkant. Ja. Nou, dan gaan we nog een keertje opzij. Dan krijgen hier de zenuw, die komt hier uit het bot, dat is die witte vlek. Nog iets naar achteren door. Dan komt de volgende zenuw eruit. Dan gaan we opzij en komen hier bij het essiegevricht. Nou, dat ziet er keurig uit. En ze zien daar de plaat van het heiligbeen de plaat van het dekken. We gaan precies hetzelfde doen, maar dan aan de rechterkant. Dan zetten we hier weer het verberichtje. tussen het de dwarsuitsteeksels. Dat zwarte lijntje. Oké. Okay. Dan gaan we hier weer opzij. zie zenuw die eruit komt. De volgende zin die eruit komt, dan moet ik altijd mijn arm even draaien. En dan weer hier de andere kant en graag, okay. maar ik heb een Oké. Maak even split screen. En waar maak je dat? We kunnen vergelijken links en okay. rechts. Ziet er wel anders uit of lijkt het maar zo? Ja, Nee, op zich is het hetzelfde. nee, wat je ziet. Je ziet hier bloedvat, die maakt dat je het mooi kan zien. Dan hebben we hier het heiligbeen, hier hebben we het bekken en dit zit het ziegevleert. Dus heiligbeen, ziegevleert, bekken. Dan kijken we naar de zwelling, zien we daar extra botvorming op, maar dit ziet er allemaal redelijk rustig uit. Het fijnste wat het nu met het nieuwe apparaat de eerste, is een Omega van so lijkt. Eerste waarmee we deze kwaliteit van beelden kunnen krijgen met een mobiel apparaat, waarbij we dus inderdaad beken, goede wekkerscans kunnen maken op locatie. Ik ben er erg blij mee. Um, dit was de echo. Echo, grafisch gedeelte. Ja, precies. We hebben geen, dus geen bemerkingen van ik zeg, nou ja, dat, dat geeft een duidelijk verhoogd risico um, voor, de, voor de pony. Um, dus eigenlijk wat we net gezien hebben, de, de spanning bij het, bij het aangalopperen uh, In combinatie met het voelen voor en na de beweging. En, um, en wat we de wilden, denk ik niet dat daar een. een, een, een hoog risico eigenlijk. Voor mij is het passend nog gewoon, is het acceptabel en past het nog gewoon bij een jonge pony die nog uh, veel sterker moet leren en moet leren. Ja, ja goed. Goedemorgen. Het is vandaag zondag en wij gaan kijken naar een knappe Palomino Ik ben benieuwd of het gaat worden. Wacht, ik Ik heb net gekeken bij de blonde pony en het was super leuk. Ze kon springen. blondie is aangekomen en wij ook. op een ik hier staan. Maar ze um, wordt heel gekeurd en ik vind het heel erg spannend dat het wel wat goed gekeurd wordt. Naar mijn mening positief advies voor aankoop. Moet ik deze nog uh, voor jou? Kan hij doen? Als je mag je haar opdraaien van de pony. Zo, wat even pakken. De blonde is achterlaten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 Snerken, even alles aanhoren. Wat is Tess ineens weer klein, jongens? Tess is ineens weer een heel klein meisje. Okay. Ik denk dat je poep moet ruimen. Oh, nee, je moet poep ruimen, Tess. Dus. Kijk, opruimen. Ik ga... Elisa, hou jij de pony maar vast. Oh, de blondie moet mee, poep scheppen. Moet ze leren, nou, dat geloof ik. het meetlint. Gewoon even blondie meten. En dan kunnen we eventjes checken hoeveel ze ongeveer weegt. 351 kilo. Blondie is hier natuurlijk sinds kort. En uh, die komt van achter, Zwolle vandaan. En hier in Rotterdam hebben wij nou niet eenmaal de beste luchtomgeving. Dus zoals bij al onze paarden gebeurd is, is Blondie nu ook aan het hoesten. Van Ecostyle hebben Long Vitaal gekregen. En ik ga Blondie Long Vitaal geven om te kijken of dat helpt bij het hoesten. Nou, ik ga vandaag op mijn bel rijden en dan gaat ondertussen mijn moeder met Blondie uh, bij me stappen. En dat vind ik heel gezellig. En ik heb nu ongeveer drie kwartier om uh, dingen met Blondie te doen. En daar ga ik wel opzadelen. Zo, Tess heeft even Blondie uh, gelongeerd. Het ging niet zo goed, maar dat geeft niet. Blondie moet gewoon even aan alles wennen. Die vindt alles nog even spannend. Dat geeft niks. Dat mag allemaal. Dag 1. Blondie op stal. Ze is gisteren gekomen. En wat heeft ze? Staart kapot gescheurd. Die ongelooflijk prachtig mooie staart. En gelijk jeuk. Dus ik ga er even, uh, ook oerbalans geven, want dit wil ik natuurlijk helemaal niet, want is die veel te mooi voor. Samen met Blondie even bij Tess aan het kijken, kan ze ook deze bak eventjes uh, leren kennen. Want alles is natuurlijk hartstikke nieuw. Tess is hier achter me, daar, oh, dat is mijn vinger, daar dus nu inmiddels. Hé hey, Tess! Je krijgt uh, die fantastische nieuwe pony, maar uh, vergeet niet je pony te meten, want die deken die moet wel perfect liggen. En een, uh, een deken die te groot is, die gaat uh, vast liggen, die gaat scheef liggen, die gaat trekken. Dus uh, meet even die knappe pony van je op. Mama! Ik heb het bukast medelins gehaald en ik ga nu eventjes voor Tess blondie opmeten. Zodat we ook voor haar prachtige bukastdekens kunnen halen weer Ja, helemaal zin in. Ja. Kijk, we gaan even meten. Zo. En dan moet hij tot de beel, dus dan wordt het een eh, iets hoger, Tess, op de schouder en dan halverwege de borst, ja. Hey dames. Hallo. Hallo. Hoi. Ik heb wat bij voor jullie knap het blondie. Oh, leuk. Hé, hey, het zijn een paar dekens. Een zebra vliegideken. De recutaxdeken. deken. is de dat is een therapiedeken, daar wordt blondie helemaal soepel en ontspannen van. Cool. Een hele fijne regendeken. En dan is die voor op stal? Die kan ook voor op stal. En er zit een speciaal laagje in dat je nooit meer een zweerdeken nodig hebt. Heerlijk. En een vliegenmasker, wat de vervelende insecten. En die past dan weer mooi bij de deken. Helemaal top. je. Vrijdag, is dus de tweede dag van Blondie dat ze meegaan is. Ik heb even een fietsmiddenspuitje voor de gehaald. Het is natuurlijk hartstikke stressvol, al die gebeurtenissen die ze ondergaan heeft het reizen, lange reizen, de keuring en vervolgens uh, hier staan. Helemaal weg uit haar oude omgeving, dus dat moet ze even wennen. En dit geeft ze gewoon wat uh, extra ja, hulp, een beetje. Dus ook om de wintervacht los te laten, want we hebben nog steeds wel heel veel wintervacht. ook al borstelen we veel. En daarna wachten ze even lekker op de wei. De eerste keer op de wei, laten we er los. Ga maar. Dus we zijn even alleen vandaag. Wel is dus nu aan het uh, springen, tenminste, je gaat zo springen. Kijk wat ze doet, als ze niks doet, mag ze alleen staan. Corona, die kan ik niet zomaar ergens bijzetten. Die doet al vervelend. Hele binnen nu, sorry. Maar die doet al vervelend. Dus uh, die moet eerst Blondie leren kennen. En daarna kan ze pas uh, samen. Ja, ze gaat wat. Dat is nu even iets alleen. Zal ik ook even kijken of het met Bel gaat. Dat is even lekker grazen. Nou, dat was het dus al. Ik ga even rennen ofzo. Bom, nou, die ziet de Bel komt. We gaan nu kijken wat ze gaan doen. Spannend. Dat wel een rotmomentje. Dus natuurlijk zal het allemaal wel weer meevallen of niet. Maar ik vind het altijd heel vervelend zulke dingen. Omdat je niet weet hoe ze reageren. En ik eigenlijk is niet goed genoeg ken. Nou, ze staan samen. Kijken wat ze doen. De bel is altijd gewoon braaf. Dorst, die heeft dorst, heeft natuurlijk net gesprongen. We gaan even kijken. Ik goed met het belletje trouwens. Nou, die gaat even kijken. Hallo, ik ben Bel. Wie ben jij? En daarom kiezen we voor Bel. Bel zo beleefd en zo aardig altijd. Dat is toch lekker hè? Als je gesprongen hebt, dat je nog even in de wijk kan en dan ook nog lekker kan rollen. Hoe fijn is dat? Heerlijk. Nou, Rick is er. Die gaat even kennismaken met de nieuwe pony. Rick die praat altijd alsof hij in de Efteling is. Alsof hij zo'n uh, hollebolle gijs is. blondie wil wel mee. Nou, Bel zegt ik kom ook. Toet toet. Toet toet. Toet toet. toet, toet. Ja, kom eraan Tess. Nou, daar gaan ze. Nou, ah, Blondie en Verona samen. Kijk hoe dat gaat. Ik hoop op het beste. Vrouw vindt er wat van, ik wil nu wat. Zo, pittig. Eigenlijk niet Zo, laatste waar we mee moeten proberen en dat is Henja. Dus die staat al op de wei en Blondie mag er nu bij. Dus even kijken wat de dames samen verzinnen. En jij kijkt verstoord Jij denk ik ga eten. Niet doen tussen Zondagochtend en ik ga voor het eerst op Blondie rijden hier. En Blondie die heeft er al helemaal zin in. Want ik had net thee vast en dat vind ik heel interessant. Ik vind het spannend, maar ook echt heel erg leuk. Nou, het is zover jongens. Die zegt, eh uh, nee. Uh, ja, zeg ze. Oké. Okay. Als het dan echt moet, dan doe ik het wel. Zit wel dat je Nou, dat zijn zomaar. Eerste keer in de bak. We gaan meemaken, we hebben toch even body protector aangedaan, voor de zekerheid. Het zou niet, modig, of niet nodig moeten zijn, maar je weet het nog nooit. Het krukje erbij, Om is een stukje hierdoor ook. Dat is ook goed voor de daar aan te wennen. Elisa is ook zo vroeg de bed uitgekomen, voor deze bijzondere gebeurtenis. Ja, dan gaan we. Zit. maar ik denk dat de beugels te lang zijn, of niet? Ja. Even de zadel checken, dus ze was al aan het lopen voordat ik kon filmen. Ja. Otterpony. Ja. Voor het eerst zonder vaas, zonder lijntje. Maar alles eigenlijk. Ja, body protector. Nou, die heeft ze normaal ook de andere ponies. Nou, blondie moet nog eens wennen, maar volgens mij is zo het eerste idee wel aardig. Kunnen we nou even de deur dicht doen. Tegelijk met van het buiten het lijkt buiten ontspannender dan binnen. Alsof ze dit meer gewend is, fijner vindt. Gereden. Het ging super goed. Ik ben ook echt, nou, ik ben blij dat het zo goed ging. Want het zou ook kunnen zijn dat ze in het heel veel deed, maar dat deze niet. zoals hartstikke brak. Ze zijn naar buiten gegaan en heb ik even gestapt. Toen ging het zo goed dat ik zelfs nog een spoentje mocht maken. Daarna ben ik uitgestapt in de waterbak en het ging echt heel erg heel, heel, heel goed. Tessa dus gaat vandaag voor de tweede keer rijden. Het is dinsdag. Nu ga ik gewoon rijden, maar wel rustig aan. Want met Bel heb ik een half uurtje gereden. Omdat het puur omdat het heel erg warm is. Het is nu 30 graden. En het is een beetje heel erg warm. Nou, ze zit erop buiten. Blondie heeft besloten dat ze daarvoor heel netjes moet lopen. Ik zei Blondie, ik zei niet Tessa. vandaag hebben we een roze ensemble. Alles is lichtroze en wat donkerroze. Tessa zegt dat Blondie jonger is dan Tessa. En daarom een lichtroze ensemble heeft. En aangezien Tessa wat ouder is, heeft zij een donkerroze ensemble. En dan in combinatie natuurlijk met een blauwe Gipja helm. Hm. En een blauwe. Dat dus een zwarte laarzen. Nou, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar ze zijn samen door de dingen aan het stappen. Misschien vindt Blom dit een beetje spannend, ik weet het eigenlijk niet. Het is wel goed voor de oefening dit. Ik weet niet wat het was, maar het is eventjes jolig gedaan hoor. Oh, nog een keer. Ja, het is vooral bezig om haar langzaam te laten rijden, lopen als zij dat wil. En dat doet ze eigenlijk alleen met haar zit. Dat ze niet aan de teugels hoeft te zitten. Dat is niet makkelijk, maar op een gegeven moment gaat ze wel begrijpen wat Tess bedoelt. Ja, ze gaat nu al best wel langzaam weer. Tenminste, langzaam is het verkeerde woord, maar netjes op tempo zo wel moeilijk, dat geeft niet. Nou, Stel zit al zonder beugels. Ze probeert nu vooral met haar benen te sturen en niet met haar teugels. Zodat ze wat meer naar de sit gaat luisteren. Wat minder bezig is met wat er met haar hoofd gebeurt. Dat er meer ontspanning gaat komen. Oh, en alles chill. Ze is nog jong. Allebei zijn ze nog jong. Dat was mooi, ja, Dat het enige wat moeilijk is. Ja, van galop naar draf. dat snap ik wel, ja. Ja. Echt? Nou, de eerste keer gelijk maar zonder zadel. Nou ja, niet de eerste keer, maar we hebben er nu twee weken? Drie weken? Drie weken en één dag. Drie weken en één dag. Moet maar even zonder zadel proberen. Even lekker uitstappen. Fijn voor de pony. Fijn voor Tess. Beetje werk aan vertrouwen. Zo, mijn Blondie aan de wandel. Even Tom een keertje. Dat kan Tess niet zelf gelijk doen. Dat, uh... Moet we moeten eerst even kijken hoe dat gaat. En die was op buitenrit met Bel. Het is een mooi momentje om even bij Tom te gaan. Maar ze zegt: braaf. De is geweest. Dus ik denk nou, de station is bijna over. Ik zit ze even in de stadmolen. Voor Blondie is dat een mooi moment om het eerste keer te doen. Want dan is ze natuurlijk nog rustig van de station. Nou de is de station nog een uur geleden hoor. Dus, dus ik vind het toch nog wel spannend. Maar ik denk dat het zo minder spannend is. Dan dat ze gewoon zo in één keer erin had gemaakt. De eerste keer buiten het Gaat uiteraard ook goed Ik versta er niks van Wat? De eerste keer buiten met iemand erop, dat is waar Ik ga er achteraan rennen Nou, eerst kon ik achter Bel aanwandelen Nu wandel ik achter Blondie. Ja. moederleven verandert echt niet Omdat het toevallig andere komt. Wij keuren achter de pony's aan. Of je parkeert je pony gewoon even tussen de auto's, dat kan natuurlijk ook. <laughs> het is dus geparkeerd. Ik zei dat ze even moest wachten, ik was even vertellen wat ze van haar buitenritje vond. Nou, daar komt ze. Eén nou. geparkeerd. <laughs> nou, ik ben dus op buitenrit geweest. En het ging verrassend goed vond sommige dingen is nog wel een beetje eng. Maar dat was. Het is donderdag vandaag en Blondie is niet zo heel blij geweest vorige keer dat ze op de trailer moest. En graag willen we natuurlijk haar gewoon, ja, vervoeren. Dus vandaag gaan we eventjes met haar op een rustige manier oefenen, zodat ze kan kijken dat het allemaal niet zo spannend is. En dat gaat Tess dus doen. Nou, ze is nu twee weken niet in een trailer geweest, dus we gaan even kijken wat ze doet. En ons vooral niet druk maken op deze zonnige dag. Laat hem maar even ruiken, dat is prima. En even gewoon kijken. <laughs> Daar is de hele pot. Die had ze al gezien. Maar zo kan ze de klep niet op, Tess. Dus dat is geen goed idee. de eerste eerst maar gewoon op de clip gaan. Ik zou nog een keer. Uh, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, keurig. Zo, nou, ja, rustig, rustig, rustig. Ja, dit is netjes. Geef niet. Ja hoor, nog eens. Snoep. Geef hem maar snoepjes. Ze staat er al bijna in. Nou moet ze een stap zetten voordat ze een snoepje mag, hè? Ja, Ja, snoepje. Nee, geeft niks. Laat maar gaan. Nee, ze moet een stap zetten. Dan krijgt ze een snoepje. Ja, snoepje. En zometeen moet ze één stapje steeds achteruit doen en krijgt ze ook een snoepje. Oké, okay, dit was het jongens. Nou, ze is wel heel braaf, hè? Ze is ook helemaal happy nu. Ja, je bent een knappe pony. Yeah, Heb je, je goed gedaan? Nou, dan gaan we weer achteruit. Goedendag zegt Blondie. Want als ik dan even wegloop om bijvoorbeeld hier weg te gooien. Dan hoor je Blondie al in een cup van. Hey, Basie, waar ga je heen? Doei. Het neusje zie je daar dan ook Nou. ze Het is echt wel heel schattig. Hoi! Oh, nu is ze blij hoor. Zo, ik ga eventjes weg, want ik moet naar de zee toe. Maar ik hoop dat ze nu niet gaat hippen. Sorry, Blondie. Ik ga met Blondie in de springles. Ik ben erg zenuwachtig. Maar ja, het gaat vast wel goed komen. Nee jongens, af... oh. nee jongens, dit is geen aflevering van Barbie in the Dreamhouse. Nee, daar hebben we nu nog meer voor. Ach, jezus. Oh, jezus. Ze heeft ook nog roze strikjes in. Ja, natuurlijk. Want dat is wat je doet als je gaat springen. Sorry Blondie, spijt me. Succes meis. We gaan even draven. Het is allemaal even iets rustiger gaan. Juist. Ik heb even kijken. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Ja, allereerst springles. Dat is me nog veel leren. Wel goed, geloof ik. Ja. Ik heb met Blondie in de springles gezeten en dat ging erg goed. We zijn al best hoog gegaan en ik vond best wel een beetje spannend. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Ik ga vandaag in de springles. Ik ga alweer de derde keer terwijl ik er nog maar drie weken heb. Maar ja, zo leuk! Ja. Ik Uitdraf ga je over die groene, ga je de hoek in, dan ga je naar rechts, kom je over die rood-witte. Ja. Dan ga je weer naar links, kom je over die groene. Dan ga je naar je naar rechts. Net zo dat ik stop zeg, ja? Jij doet mooi bij houden, rollen en blijf achterover zitten. Ja. En een klein beetje aandrukken met je been. Uitdraf had ik gezegd. Ja. <laughs> nee. Les 1: leer luisteren. Blijf achterover zitten. Klein beetje kuit, tegenaan. Uitstekend. Hoek in, hoek in. Stuur in het midden. Klein beetje been. Even terug nemen naar het RAF. Wow. Zo, maak hem recht. Concentreer op je werk. Concentreer. Dat is goed. Hoek in, hoek in. Ik Zitten, maar achterover. Juist. Even opvangen, weer terug naar de draf. Moet oh, je opvangen. Oh, anders gaat hij niet te hard. Blijf zitten op zadel. Juist, dat is goed. Hoek in. Hoek in. Juist. Zo, handjes zo naast elkaar houden. Hartstikke. Klein beetje benen voor er tegenaan, ja? Ze wisselt netjes. He? Ze wisselt netjes. Ja, he? Juist, dit is goed. Hé, oh. elkaar. Hey, Hou mooi die controle. Dit is heel goed. Uitstekend. Nou, vandaag zijn we met Blondie op stap. Maar Vroom gaat achter Blondie gewoon aan. En Blondie doet het echt heel braaf. Helemaal zelf over de brug gegaan. En ze loopt als een echte paas buiten. Nou, beter wordt het allemaal niet jongens. Fantastisch dit. Blondie heeft al kennis gemaakt met de eerste brug. We gaan nu de tweede brug. Ah oh, ja, de derde, want bij de of hebben we natuurlijk ook een brug. Dat dus ik ik je vergeten. En ze vindt het spannend, maar dat geeft niet. Nou ja, Vroon gaat natuurlijk nooit voorop. dat weten jullie. Maar we hebben besloten het gewoon proberen, lukt het niet. Dan uh, stappen we af, we maken er vandaag geen punt van. Kom maar Roon, kan jij het wel? Vroon zegt nu. Kom maar. Ja, ga maar. ga het even zelf rijden jongens. Nou, we gaan toch lopen. Ik vind het te spannend. Blondie is zo groot dat ik vooral er niet langs kan rijden. Want die doet het natuurlijk ook hartstikke moeilijk. Dus nou ja, doen we het gewoon even zo. Ook geen probleem. Waterlelies. Met mooie bloemen. Dat zie je in niet. Zo. Ik ben bij Blondie. En vandaag gaan we voor het eerst op buitenrit. Uh, nou, niet als eerste op Voor het eerst op buitenrit. Maar we gaan. Op buitenrit gaan we misschien stappen. Zo, we gaan zo zeker weten stappen. Maar misschien. Blondie. misschien gaan we draven of galopperen. Dus ik doe wel van mijn boelievertector aan. Want ik heb geen zin dat ik er rottig afval. En dan ook uh, rottige pijn heb. Oh, ze raakt uh, dit aan. Ze schrok niet van mij, gelukkig. Gelukkig maar. Kan je nog een kusje geven? Zie je? Ze schrok niet van mij. Nou ja, ik ga maar even uh, opzadelen. We zijn op buitenrit met Kim. Kim kijkt achterom. Kim die, die houdt niet zo van buitenritten, dus dit kostte 10 jaar van haar leven. Um, ze heeft wel gestapt de laatste tijd, maar dat was het dan ook. Maar ze heeft net zeker drie stappen gedraafd, dus dat was wel een hele uitdaging. Oh jee, Kim heeft gedraafd alweer, dus de derde keer al. Dat komt omdat daarvoor loopt Blondie, daar. En, um, ja, die moet natuurlijk nog een hoop leren. Dus ik probeert uh, kleine ritjes doen we nu. Niet te lang, niet te veel. Zodat ze niet alle indrukken in één keer krijgt. Daar is een uh, tractor, dus dat is spannend. Dan moet ze aan wennen. Ze loopt ook nog voorop. Dat is ook spannend, maar knap dat ze het doet. Maar, en jij ja, vindt het best. Ver en Verona, ja, maar dat weten we. Dat gaat de laatste tijd wel heel prima. Ze dus wil een brave Basie aan het worden. Alleen vindt ze echt geen goed idee, maar zo met z'n allen vindt ze het wel oké. Okay. is ze iets heeft nog gaan te shokken. Ja, ze moet wel bij iemand in zijn kont kunnen zitten met haar neus. Zeker in draf, en Ah, Dat mag bij hen wel. Ja, maar nou ja, Spirit vindt dat dus niet goed. Die gaat dan uh, bokken. Oh. Dus dat is niet zo fijn. Dat is niet meer. Dus uh, we zijn nu blondie aan het trainen dat Verona ook bij haar in de staart kan zitten. Nee, Verona zijn besties. Absoluut. Dus Verona, die loopt er nu zelfs naast. Nou, en Blondie doet het eigenlijk ook prima op dit moment. Hoewel ze het wel echt spannend vindt, want ze is echt wel uh, druk. ze gaat wel. Ze gaat wel, dus dat is sowieso knap van die Blondie. Nou, we zijn het spoor over. Kim is het spoor over. Blondie en Verona. Kim moest er dit keer voor afstappen. Dus nou ja, ik kan niet afstappen. Ik ben te ver van de grond. Dan kom ik er niet op. Dus ik heb altijd een excuus. Blondie, Blondie vindt dat ze voorop moet lopen. Die bijt corona zelfs als ze denkt van ik haal je in. Dus dat is wat minder, maar goed. Heenja vindt dat iedereen te hard loopt. Heenja vindt dat iedereen te hard loopt. Ja, dat is wel waar. Dat vindt Heenja wel. Dat is wel goed voor je ja Zo, bewijsmateriaal. Kim is aan het draven. Oh, we gaan dan weer stoppen. We gingen, we gingen draven. We hebben gedraafd. Nu zijn we aan te stappen maar we hebben nu bewijs Kim heeft gedraagd. zo, het is heel erg warm maar het is zaterdagavond en we gaan samen met Blondie en Bella gaan we naar het strand toe met de boer on, de boer on summer tour Yay! en mijn hond is ook mee dus ik ben benieuwd hoe Blondie het op het strand gaat doen morgen hebben we een fotoshoot op het strand en Blondie is natuurlijk nog nooit op strand geweest. Dus hadden we bedacht dat we dat vandaag gingen oefenen. Foute beslissing. Want zoals jullie kunnen zien is het echt stervensdruk. Ondanks dat ze nu op het strand mogen. En uh, hebben onwijs problemen gehad met parkeren. Maar goed, het is toch gelukt. Met dank aan Altwin. En we gaan nu eventjes kijken hoe ze op het strand zijn. zijn we hebben Bel. En Blondie. Blondie vindt het spannend. Ja, is goed voor haar. Kan ze gelijk al die auto's zien. Is het is erg warm. Ja, goed, dat snap ik ook wel. En Bel, die interesseert zich natuurlijk helemaal ergens voor, want zo is Bel. Gelijk kijken hoe Blondie op auto's reageert. Drukke bol. Nou, hartstikke druk op het strand. nogmaals hadden we er beter in kunnen schatten. Blondie vindt dat wel spannend verluidt het goed, dus dat is super. Mijn bel trekt zich er natuurlijk niks van aan. Ik hoop dat het wel iets rustiger zijn. Tessa, ga maar naar het water. Daar is Blondie. Ik heb nu bij de Ja. Ja, dat kan ik niet filmen. Omdat ja. ik mijn schoenen had. Ja. He? Ja, maar ik sta tegen het licht in te filmen anders. Zo, de eerste maand met Blondie zit erop. En deze maand ging verrassend goed. We zijn echt al meer een team geworden. Ze hinnik naar me als ik aankom. Dus als ik Blondie roep en hoor ik mee. Dat is dan wel heel erg schattig. Ze luistert goed naar me. Uh, we zijn niet echt vooruit gaan met rijden. Maar we hebben wel gereden. Ah, ik ben uh, super blij hoe het uh, deze maand is gegaan. Op naar de volgende maand.